Online trainingen zijn voor 70% krachtiger dan online trainingen. Weet jij waarom? Ik zal het je vertellen. Als mensen bij jou in een workshop zijn geweest, een training of je werkt één op één met mensen, zijn ze na drie dagen al voor 30% van hun content kwijt. Ze weten niet meer waar het over ging en ze kunnen het niet zo goed vertalen naar hun eigen situatie. En dat is compleet anders met online trainingen. Want ja, de content is natuurlijk blijvend beschikbaar en ze kunnen het keer op keer kijken nog beter op hun eigen situatie toepassen en daardoor krijgen ze onder andere veel meer effect. In deze video ga ik je laten zien hoe ook jij van je huidige kennis, je offline kennis, je product, je training, je workshop misschien, een online product kunt maken dat je oneindig veel kunt verkopen en betere resultaten haalt met je klanten. En misschien denk je nu, ja dat werkt echt niet voor mijn markt, maar van die Duizenden ondernemers zijn er mensen geweest die schildertrainingen hebben gemaakt, NLP cursussen hebben gemaakt, liefdesverdriet hebben opgelost, relatietherapie hebben gegeven, tot en met trainingen voor de overheid. Zelfs leerkrachten maken online trainingen om hun leerlingen of cursisten nog beter te kunnen helpen. Nou, hoe kun jij dit nou toepassen in jouw situatie en hoe kun je hier direct mee aan de slag? Ga eens na, waar herhaal jij jezelf eindeloos? Waar vertel je keer op keer hetzelfde aan je klant? Of hè, wanneer je trainingen geeft of workshops, waar vertel je keer op keer hetzelfde? De kennis die je daar deelt, dat is precies de essentie. Dat is precies wat je gaat teachen en opnemen in het allereerste stuk. Richting een online business en richting jouw vrijheid. Nou, om je daar verder mee te helpen heb ik een starterskit, je online cursus maken. Daarin zitten wat werkbladen en oefeningen. Die kun je hieronder downloaden. Dus klik hieronder op de link en meld je even aan, dan heb je hem direct in je inbox.